Nog hier, juviderm volume, wat is het? Nou oké, okay. nou juviderm volume is een deel van het juviderm pakket, ja. in hyaluronzuur En juviderm volume kenmerkt zich met name doordat het een, um, een filler is die uh, lang aanhoudt, ja. zelfs soms tot anderhalf tot twee jaar. Zo. En, uh, maar uh, het middel is, als je het inspuit blijft het eigenlijk. Het is heel elastisch, dus het blijft eigenlijk de vorm heel goed behouden. Dus daardoor is het liftende effect in de huid heel erg groot. Heel groot, ja. oké. Okay. En wat kan je er allemaal mee? Welke nou, behandelingen? Als je die eigenschappen inzet, ja. dan wil je dus waar je volume wil creëren. Dat zijn jukbeenderen, maar ik gebruik het ook soms gewoon voor de lippen. Want zeker sommige patiënten willen juist echt volle lippen hebben. Ja. En dus veel projectie naar voren en dan vind ik juvenil volume ook een heel geschikt middel, maar je gebruikt het over het algemeen waar volume nodig is. Waar volume nodig is, oké. Okay. Ja. En mensen die het uh, gebruiken, wat kunnen die daarvan verwachten? Nou ongeveer een, een goed resultaat, uh, ongeveer zijn ze er erg tevreden okay. op het middel. Het is uh, een wat duurder middel, hè? Het is een duurder middel, ja. En waar zit dan het kwaliteitsverschil? Nou, bijvoorbeeld, het is een heel erg lichtend middel. Maar omdat het elastisch is, kan het makkelijker toe een dunne naaldje. En dus je krijgt volume en je hebt toch een dun naaldje nodig. Ja. En daarnaast lift het gewoon echt gemiddeld meer dan de andere Dan normaal. Ja. Oké, okay, duidelijk. En hoe lang houdt het aan? Ik hoorde je anderhalf tot, tot twee jaar, jaar zeggen. Ja. Nou, duidelijk. Juviderm ja. uh, volume dus. dus Um, eigenlijk de conclusie is dat het een soort filler is, die met name voor de diepere lagen wordt gebruikt, waar je dus echt volume wil creëren, bijvoorbeeld de jukbeenderen of de lippen. Ja, en dat het heel lift. En het heeft een heel groot liftend effect, ja. Precies. Duidelijk. Oké. Okay.